Baba zomaar, baba ba, zomaar, baba ba, Ik denk ook Ik wil nogmaals de vraag stellen. Hoe willen jullie dat controleren? Dus ja, het is een eigen verantwoordelijkheid. Maar als jullie die verantwoordelijkheid niet nemen, dan zijn we allemaal de dupe. daar gaat het om. Het gaat om de grote boostrijken. Zulke dingen. Waarom zou daar een totaalverbod op moeten doen? Nog uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als ik op mijn eigen middelbare school waar alle vier op zitten, zijn uh, hartstikke veel posters van uh, mooie abonnementen zelfs, telefoon vind ik zo slecht, want films. iedereen uh, wordt daardoor eigenlijk van dat, oh, dan moet ik het waarschijnlijk ook wel hebben. Weet en uh, we dat is ook weer een klein stukje groepstuk maar nee, je toch Dan is het toch alleen maar positief dat je op dat moment onderkant om onjuist in te kopen. Zie je een poster? over een nieuwste iPhone 5 die je wilt kopen. Maar heb je nou echt een iPhone 5 nodig? Puur voor de apps of heb je nodig om te bellen? Heeft iedereen mobiel? Oké. is een schrijf Oké, hè? Jongeren moeten betaald worden voor een stage. Je, je, je hoort geen vergoeding te krijgen voor kennis, want kennis dat is jouw vergoeding. Als ik naar mijn opponenten hier moet luisteren, dan ga ik er bijna vanuit dat we als jongeren in een slachtofferpositie zitten. Vraag dan concreet aantal van u. Na, na zes uur ben je gewoon kapot. Want je hebt het hier niet over achter de bank zitten om weet ik veel sommetjes te maken. Je bent hard aan het werk in de praktijk, maar ook misschien met theorie. Uh, daarom vinden wij dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Ja, jullie, ja. jullie hebben een pauze ja. en een ja, ik gedaan. Goed Ja. Uh, gedaan. Goed Ja, gedaan. Ja. heb het gedaan. Ik gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het Ja. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik Ik